Goed zo, Joyce! Hoi, Joyce! Blackjack die staat naast me. Ik voel hem. Hé, hey, Blackjack! Kijk eens, Blackjack! Hé, hey, Blackjack! Hé, hey, Roosje! Hé, hey, Roosje! Hé, alle Roosje! Alle appels zijn op! Hé, hey, Annabel! Morgen haal ik nieuwe appels. Nieuwe wortels bedoel ik. Appels liggen er altijd. Hé hey, Roosje! Kom maar, Joyce! Goed zo, Joyce! Ho, Tot morgen, Joyce! Hey, Blackjack! Hey, Roosje! Hey, Annabel! Hey, ponies!